Hey, ik ben Hidde en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag ga ik laten zien hoe je je schoenen voor eens en voor altijd waterdicht kan maken. Kijk maar eens mee. Ik denk dat het een probleem is waar heel veel mensen last van hebben. Het regent of het is nat weer en je schoenen worden vies en nat en ranzig. Vandaag ga ik jullie allemaal laten zien hoe je je schoenen binnen een hand volledig waterdicht kan maken. Wat heb je hiervoor nodig? Ten eerste heb je... Schoenen nodig, uh, kaarsvet. Ik heb in dit geval gewoon een vaccinelichtje gepakt en een feun. Wat je gaat doen, je gaat je schoenen namelijk insmeren met het kaarsvet. Het kaarsvet zorgt ervoor dat er een klein laagje vet op je schoen komt. Op het moment dat je vervolgens het kaarsvet gaat verwarmen, trekt het in je schoen, waardoor het water er dus zo afvalt. Kijk maar eens mee. Zoals je kan zien heb ik een zwarte schoen gebruikt en je ziet dat als je de kaarsvet erop smeert dat het een beetje wittig wordt. Maak je geen zorgen, want op het moment dat je de feun erop legt zal het er allemaal intrekken en zal de normale kleur van je schoenen gewoon weer terugkomen. Dus, zoals je kan zien, kom maar eens wat dichterbij, zie je dat er geen spoortje meer van te zien is en moeten we het natuurlijk nog wel even uit gaan testen zodat jullie allemaal kunnen zien hoe goed het werkt. Daarom heb ik een glaasje water echt pak. Op deze manier zul je nooit meer last hebben van koude en natte voeten tijdens de winterdagen. Vond jij deze video nou leuk? Geef even een duimpje omhoog, abonneer je op het YouTube kanaal. Je kan ons natuurlijk ook volgen op Instagram, handigetips.ig of Snapchat, handige tips. Dat is handig.